Dames en heren, van harte welkom wederom bij een nieuw webinar van Young Capital... in samenwerking met MT Sprout. Mijn naam is René Gieling, redacteur van MT Sprout. En het komende uur praten we over de medewerker van de toekomst. Uh, want wat wordt de rol van Vast en Flex? Wat is de functie van een kantoorgebouw? En uh, hoe zorg je ervoor dat je kennis van je medewerkers meegroeit met je organisatie? Dat doe ik met mijn twee gasten vandaag. Uh, de eerste werkt al meer dan 15 jaar voor Young Capital en in de huidige rol als directeur van de uh, traineetak Young Capital Next. Karin van der Gracht, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. En uh, mijn tweede gast is futurist, uh, psycholoog en ondernemer Bart Gutte. Bart, jij ook van harte welkom. Dankjewel. Zoals altijd is er in het webinar veel ruimte voor vragen van jou, de kijker, dus stel ze gerust in de chat. Moderator Eveline Praal zit weer achter de knoppen om uh, de meest prangende vragen in de uitzending te behandelen. Um, het komende uur praten we eigenlijk over drie hoofdthema's. Hoe uh, de coronacrisis het werk van de toekomst uh, en nu beïnvloedt. Uh, hoe ziet de organisatie van de toekomst eruit en hoe uh, zijn de competentie van de medewerkers van de toekomst? Hoe ziet dat eruit? Dus ik heb heel veel zin om daar het komende uur met jou te spreken. Uh, allereerst 15 jaar, Karin, al ja. voor Young Capital. Je bent onderdeel van het meubilair bijna. Ja, een soort van, zou je bijna zeggen. Ja. Hoe is de organisatie veranderd in die tijd? Ja, bizar. Ik denk... Uh, studentenwerk heet studentenwerk, het Studentenwerk, zei het. Uh, studentenwerk en uh, toen begon eigenlijk al een stukje Career Network te ontstaan. Dat was de pro professional tak van, ja. uh, van ons bedrijf. Ja, het was gewoon een hele kleine start-up club. Uh, Echte onder ondernemers gestuurd. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat bleef maar groeien en dat bleef maar groeien. Dus je ziet eigenlijk... Ja, dat, dat, dat, dat zo'n zo ontstaan van een organisatie heb ik eigenlijk van heel dichtbij mee mogen ervaren. En uh, ja, tegen welke mooie uitdagingen je daarin uh, mag aanlopen. Dat is uh, super uh ja, uh, wat mij betreft heel interessant geweest. Uh, je, hebt, je hebt ook nog een paar jaar voor Young Capital in Duitsland gewerkt. Ja, Heb je uh, daar de boel mogen aansturen ja, en laten groeien? Ja, ja, ik dacht, nou, wat we in Nederland uh, dit prachtige bedrijf met dit mooie businessmodel... Dit moet hier, de grenzen over. Ja, wat we hier hebben gedaan, dat, dat zouden we toch ook in een andere wet en regelgeving... en in een andere cultuur moeten kunnen ja. bouwen, omdat ik heel hard geloof in cultuur. En ik had zoiets, als je, als je een goed businessmodel pakt en met de juiste cultuur... Dan, uh, dan, dan zou je dat ook in een andere markt kunnen, kunnen, kunnen bouwen. En dat hebben, we, ja, dat hebben we goed en wel midden 2015 uh, gedaan. Ja. Uh, en daar hebben we een prachtige tijd uh, gehad. En uiteindelijk staat daar, daar een prachtig uh, Duits bedrijf. Ja. Uh, met uh, nou ja, hele mooie mensen en een, een cultuur waar we trots op mogen zijn. Eigenlijk een cultuur die een mix is tussen... Uh, de Nederlandse cultuur en de Duitse cultuur en daar een prachtige Young capital vlek uh, uh, nou, overheen. En uh, ja, heel trots Kunnen zijn we we daar Kunnen we misschien op... zometeen uh, ook nog wel even over ja, hoe de internationale ja. werk van de toekomst uh, en de medewerker van de toekomst ja, eruit ziet uh, Bart, eerst eventjes naar jou. Je bent futurist, uh, je bent ondernemer, je geeft lessen op de UvA, uh, op de Hogeschool Windersheim. H hoe zou je jezelf in een notendop omschrijven? Want het zijn best veel facetten wat je doet. Nou ja, de kern is eigenlijk uh, voorwaarts kijken. En uh, voor een deel moet je dan kijken naar hoe zou de toekomst zich kunnen ontvouwen. Ja. En uh, wat zijn de implicaties daarvan voor het nu. En aan de andere kant is het een, uh, ja, een scherp oog voor wat er al gaande is. En wat gaat blijven en wat kan gaan veranderen. En wat fascineert je aan het onderwerp? Want er zijn weinig kleine jongetjes die denken ik word later futurist natuurlijk. Ja, dit kleine jongetje dacht niet hij wordt futurist. Maar dit kleine jongetje werd destijds wel een, uh, werd geïnterviewd door Griet Titulaar over de toekomst van uh, de automatisering en ik ben uh, ik geloof dat ik een jaar of elf, twaalf was en ik gaf het ene na het andere domme antwoord, wat vol zat met uh, basale gedachten, waar helemaal niets van klopte. Waar Griet uh, me elke keer weer op wees van, ja, het zit toch echt anders. En daar is wel een beetje de fascinatie begonnen. Griet titulaar. Uh, ja, ja, ja Griet Ik had niet gedacht dat hij in dit webinar voorbij zou komen. Ja. Wat leuk dat nou, hij, dan even, is hij dan even genoemd wordt. Hoe kijk je naar de toekomst? Hoe, hoe schets je dat voor je? Is dat veel kennis tot je nemen? Ja. Is het veel filosoferen misschien? Ook. Ik maak eigenlijk een onderscheid uh, op drie manieren. Uh, als je naar de toekomst kijkt, dan uh, is eigenlijk de eerste fase is voorspellen. Daar komt alle kennis bij uh, kijken. Mm -hmm. Dus hoeveel weten we nou van de toekomst? En er is best veel te weten. Het is niet zo dat het een wolk dat dat dus is. is. En nee, dat het, uh, absoluut niet. En het zijn hele robuuste ontwikkelingen die gaan, die gaan gewoon door. Dus met dat voorspellen uh, kom je een heel eind. Dat is een heel goed startpunt. Maar ergens houdt dat voorspellen houdt wel op. En dan ga je naar voorzien. Ja. En bij voorzien is het meer gestructureerd denken van hoe zou het zich kunnen ontvouwen. En dan is het goed om in verschillende richtingen te gaan denken. En het laatste stukje, niet onbelangrijk, uh, en eigenlijk belangrijker wordend, is verzinnen. Want uh, er gebeuren toch wel hele rare dingen af en toe. En als je dat al hebt bedacht, dan helpt dat om het voorzien realistischer te maken. Ja. Je heb, je, geeft... heb, je, heb je een voorbeeld van zoiets wat je niet had ja, kunnen voorzien? Stel een pandemie bijvoorbeeld. Ja. Maar een gevallig onderwerp. En je had voorzien, door het te verzinnen, ja. dat wij allemaal niet meer fysiek bij elkaar konden komen. Wat we nu wel weer zitten, waar ja. ik heel blij om ben. Ja. Maar het, het doordenken daarvan, uh, dat helpt enorm. En waar moet je dat dan zoeken? En de meest ultieme vorm zit dat in de futurologie. Mm -hmm. Dus is echt ja, een beetje meer de fantasie. Uh, maar ook bijvoorbeeld in science fiction. Hè. Dus Zo'n serie als Black Mirror, die, die keer op keer ethische dilemma's voorschotelt op een manier. Hoe de technologie de toekomst gaat. ja uh, dat is een te heel technologie. Een technologie ja precies. maar eigenlijk gaat het niet over technologie. het gaat eigenlijk over etnische. Over het, uh, ethische ethische eh, nou etnisch zou ook kunnen trouwens. maar ethische dilemma's. ja en hoe. hoe ga je daarmee om? en dat bereid je eigenlijk voor voor verrassing. en uh, ik denk als je die drie bij elkaar pakt. dus voorspellen. met heel veel kennis. veel meer dan wat je denkt. Mm -hmm. we denken vaak dat dingen onzeker zijn. maar heel veel onzekerheden zijn onwetendheden. dus. Eerst het voorspellen, mm -hmm. dan naar voorzien en dan het toetje is verzinnen als inspiratie ja. voor die andere twee. Dan kom je heel eind. En in deze, in deze toch data gedreven uh, organisatiewereld is het denk ik ook heel goed om je te realiseren dat uh, voorspellingen steeds accurater zijn, beter, maar minder lang houdbaar. En daar vergissen we ons nog wel eens in. We gaan het zo meteen, gaan we filosoferen over de toekomst van de medewerker. Ik heb daar ook heel veel zin in. Ik uh, ben allereerst even benieuwd, want we gaan zo meteen uh, het eerst hebben over hè, de impact van corona op werk. Ik ben benieuwd hoe jij thuis daarnaar kijkt. Denk je dat we door corona permanent anders gaan werken in de toekomst? Of zijn er wellicht ook mensen thuis die denken, uh, nee, het, het gaat allemaal weer terug naar normaal. We gaan misschien straks allemaal, als het weer wat uh, kan, vijf dagen per week op een kantoor zit. Ik ben benieuwd wat voor antwoorden er zo binnenkomen. Uh, maar eerst even naar jou, Karen. Wat denk jij? De coronacrisis. Hoe, hoe heeft dat werk beïnvloed en hoe gaat dat werk in de toekomst beïnvloeden? Nou, Wat je ziet is dat, uh, wat wij hebben gemerkt, is dat ja, de digitalisering echt in een stroomversnelling is gekomen. Dat, uh, dat Ergens zijn we daartoe ook echt gedwongen door deze situatie. En uh, ja, dat dwingt je als bedrijf wel om, uh, om je heel snel daarop aan te passen. Dus bedrijven hebben zich heel snel moeten aanpassen aan het nieuwe normaal. Hoe, hoe, was, het, hoe was dat voor jou persoonlijk? Heb je veel thuis gewerkt? Ben je nog op kantoor veel geweest? Ik heb uh, een beetje samsam gedaan. Ik uh, merk wel dat ik het, uh, het intermenselijke, uh, dat ik dat heel erg nodig heb om mijn functie uit te kunnen mm -hmm. oefenen. Want als je me eigenlijk alleen vanuit huis pakt, dan wordt je functie wel heel functioneel. En uh, bij mij gaat het erom uh, ja, om met, met bepaalde mensen uh, bepaalde resultaten te behalen. Dus het, het en hoe is dat, dat dan anders dan dat je het via een, een Zoom of een Microsoft ja, Teams meeting nou, doet? Wat voor mij het allerbelangrijkste is, is uh, je hebt verbale en nonverbale communicatie. En verbale communicatie kan je prima via dit soort uh, middelen overbrengen, mm -hmm. uh, maar weer heel functioneel. En bij mij ga. Ik vind echt, uh, mijn, uh, de manier waarop ik het liefst werk is echt non-verbaal observeren en kijken welke non-verbale signalen geeft iemand af. En dat is natuurlijk heel lastig via een dat camera. Dat kan uh, eigenlijk niet. Dat, dat, dat, werd ik, uh, dat vond ik niet per se heel lekker. Nee. nee. nee. nee. Want je bent verantwoordelijk voor de, voor de trainee Hoe, Hoeveel trainees had je, uh, ja. had je lopen? Want die, en, en wat is daar nu mee gebeurd? Nou, wij, uh, nou verantwoordelijk voor de trainees tak hij is eigenlijk nog breder. Nex is echt de opleider uh, uh, van Young Capital. Dus mm -hmm. wij, wij richten ons eigenlijk op, uh, op de studenten, de, de trainees, de starters eigenlijk, ja. en young professionals, en zorgen eigenlijk dat we altijd de brug slaan tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. En uh, ja, al, uh, al die young professionals die, uh, die, uh, die bij onze opdrachtgevers mogen werken, ja, dat werd voor hun ook ineens helemaal anders. Ja. Dus uh, die, die moesten van de een op de andere dag ineens uh, van een, uh, een, uh, nou, eigenlijk het werken op kantoor naar het werken thuis. En ik, ik vond het echt uh, heel... Um, uh, ik was, was echt onder de indruk hoe snel onze partners in staat waren om dat te veranderen. En waar je dat in, in het verleden wel eens met, met je partners over had. Van joh, zou dat kunnen? Weet je wel, omdat die, onze doelgroep Young Professionals toch ook wel daar soms wel, uh, nou, wel de vraag stelt. Zou dat kunnen? Mm -hmm. Nou, was dat eigenlijk uh, altijd wel moeilijk, moeilijk. Um, en nu, ja, doordat je eigenlijk gedwongen bent, uh, is er veel meer mogelijk. En je ziet dat als een... Als een als een organisatie gewoon uh, ja, zich aanpast, dat, dat, dat betekent ook meteen dat de medewerker zich meteen moest aanpassen van de ene of andere dag. En dat heeft zoveel, ja, uh, vind ik, adaptief vermogen van, van de medewerker gevraagd. Dat, ik, uh, ja, dat vond ik echt bijzonder om te zien. En je ziet als je als organisatie dat van je mensen vraagt, dan moet je ze ook uh, in staat stellen om gewoon te blijven leren. Ze moesten zich heel snel gaan aanpassen, nieuwe dingen leren, ICT-vaardigheden... Ja. Ja, dat wisten we natuurlijk wel, allemaal wel eens met Zoom gewerkt of met, wij met Google Hangout ja. dan. Maar dat ineens dag in dag uit doen en dat met hele grote groepen doen, was toch ja. wel anders. Ja. Ik ben, ben zo benieuwd hoe jij er naar kijkt ja. Bart, maar ik ben ook benieuwd wat de kijkers thuis hebben gezegd. Dus Eveline, wat is er binnengekomen? Wat is het sentiment van de kijkers thuis? Volgens mij zijn er een heleboel mensen ervan overtuigd dat we echt wel uh, iets anders gaan doen. Ja. Sommigen zijn... Uh, Behoorlijk overtuigd dat we permanent anders gaan werken. Maar volgens mij is de meerderheid nu nog van we gaan een mix vinden. Sommigen zeggen we laten we nog één dag uh, per week thuis werken en steeds meer digitaliseren. Mm -hmm. uh, of een goede mix zoeken in de werk-privé-balans. Dus er gaat wel iets veranderen volgens mij. Eén dag in de week thuis dat is natuurlijk nog niet echt anders ten opzichte van de huidige realiteit. Veel mensen werken al één of twee dagen thuis. Uh, Bart, hoe kijk jij ernaar? Denk je dat uh, corona ervoor zorgt dat we permanent anders gaan werken met z'n allen? Ik denk het wel. En, en op we doen wat het, voor manier? Natuurlijk. En we doen het al. En de vraag is inderdaad op wat voor manier. Um, en of het structureel is? Ik denk ook dat het structureel gaat zijn. Want dit soort veranderingen hebben altijd structurele uh, implicaties. Uh, maar ook hier weer is de factor tijd, denk ik, heel belangrijk. Ik denk als wij uh, vanaf vandaag een knip zouden leggen. en zouden zeggen: het is allemaal over, alles is weer normaal. We hebben niet uh, in het najaar nog een keer een, een issue met uh, een hele corona en een lockdown. dan denk ik dat de veranderingen. Een stuk geleidelijker en, en meer in termen van evolutie plaatsvinden dan als dit nog langer gaat duren. Mm -hmm. um, en dat merk je eigenlijk nu al. Als ik, als ik puur praat vanuit mijn eigen uh, ervaring, op het moment dat die lockdown kwam, mijn agenda ging in één klap helemaal leeg. Echt in twee dagen tijd had ik, zat ik te kijken ik denk er is niks meer over. Ik was in shock. En die shock, dat was vlak voor het weekend, die shock heeft door het weekend heen gedonderd als het ware. En onzekerheid waarschijnlijk? Onzeker, nou, niet eens onzekerheid. Dat was meer een shock van, kan dit? Zit ik zelf in een, een uitzending van Black Mirror? Wat, wat, is er, wat is er aan de hand? Daar komen we doorheen. En dan begint de weerstand. Van, ik moet iets nieuws gaan doen. Iets op een andere manier doen. Ik heb daar geen zin in. Hè? Uh, ik wil terug naar het oude. Er is iets van me afgenomen. Er is iets in. van me afgenomen, ja. En ik, kunnen we snel terug. En, nou ja, uh, en dan vervolgens... Ja, dan komt er een boeiende fase van een beetje acceptatie, maar ook ontdekkingen. Mm -hmm. En nou ja, dat, dat, dat is het mooie in yeah. jouw verhaal net, uh, Karin, dat ineens ontdek je weer uh, nieuwe vormen, nieuwe manieren van samen zijn, uh, uh, connecties maken. Um, ja, en ik moet eerlijk zeggen, bij mij begint echt uh, ja, het weer te bruisen van... Dat dingen die ik voorspelde, maar oh, wat ging dan allemaal traag, die beginnen ineens heel versneld te komen. Dus de toekomst is nu. Dat is wel prettig. Dat is heel prettig. Ja. Nou ja, prettig. Gevestigd is het, altijd het leuk. Al ja. Ja. Ja. En je ziet ineens ook heel veel nieuwe opties, nieuwe verrassende wendingen. En tegelijkertijd, ik zeg dat, maar tegelijkertijd zie ik ook uh, polarisatie plaatsvinden. Dus als je, Ik zat gisteren in zo'n hele grote Zoom-conferentie mm -hmm. en daar zat 60, 80 man... En het leuke is dat ik, ik zie niet alleen mijn 60 en 80 man, wat je in een theater ziet of iets dergelijks, maar ik zie ze allemaal zitten in een in hun huisomgeving. Ja. En de een die zit in een riante woonkamer, de volgende die zit in een heel klein washokje. Dan zit er iemand in een garage. De kledingkamer heb de ik de kledingkamer, komen. de keuken, <laughs> et cetera. Dus je ziet heel veel verschillen hier ontstaan. Ja. Um, maar waar ik benieuwd naar ben, en dat zei Karen wel, je, je, je mist met die Zoeming is heel veel non-verbale communicatie. Kleine handgebaren. Ja. Iemand aankijken. Ja. Um, hoe ervaar je dat? Wat je geeft, waarschijnlijk nu ook les op afstand. Ja, helaas het... uh, wel. Ik moet zeggen dat ben ik uh, zelf uh, ben nog steeds in een vorm van weerstand mm -hmm. en tegelijkertijd heel uh, zit... veel reistijd. Het scheelt heel veel reistijd. Uh, en er zitten voor- en nadelen aan. Kijk, het voordeel is dat doordat je wat minder alert bent op allemaal cues en gevoeligheden, je kan er ook zakelijker van worden. Uh, dingen die voorheen heel moeilijk waren, blijken ineens een stuk makkelijker te realiseren. Ja, want we zijn feitelijker, uh, uh, we hebben meer argumentatie, we laten elkaar ook wat beter uitspreken. Omdat we niet meer door elkaar kunnen heen praten. Nou, dat helpt. Uh, maar op het moment dat het complex wordt en dat het wel degelijk een, een sociaal-emotionele lading nodig is... Ja, dan schiet het ook wel tekort op onderdelen. Um, maar ook heel pragmatisch bijvoorbeeld... Um, Kijk, als wij normaal... Uh... Maar dan even gekomen. voor jou wordt het waarschijnlijk een mix in de toekomst. Ja, het wordt altijd een mix. Het is nooit 100% nee. thuis, 100% kantoor, locatie, lesgeven. Nou, kijk, ik vraag me wel af wat de toekomst wordt van het kantoor. Mm -hmm. uh, we zijn nu bij Young Capital, groot gebouw, uh, voor een groot deel nog leeg. De vraag is hoeveel gaat er weer gevuld worden. Ja. En als het gevuld gaat worden, wat is de aard van de vulling? Ja. Want hele, we ontdekken dat we een heleboel wel op een andere plek kunnen. Dan gaan we het zometeen over hebben. Eerst ben ik benieuwd of er vragen zijn binnengekomen van jou, de kijker, Eveline. Er zijn nog geen vragen binnengekomen van de okay, kijker. Maar ik moet er even bij zeggen, we hebben wel wat vertraging op de chat. Dus het kan zijn dat ze over een minuutje allemaal binnenstromen. Nou, als je vragen hebt over het thema vandaag, de werknemer van de toekomst, het bedrijf van de toekomst, stel ze gerust in de chat. Dan worden ze zo meteen behandeld in de uitzending. Um, ja, je noemde al even, Bart, het kantoor bij Young Capital. Het is, uh, het is waarschijnlijk een stuk leger dan normaal. Toch zie ik wel wat mensen her en der rondlopen. Ja. Vorig webinar hadden we CEO Ineke Koista. Die zei ook, nou, ik ben eigenlijk wel vijf dagen in de week op kantoor te vinden. Ja. Uh, hoe merk je dat het hier verschilt en hoe denk je dat het zal gaan verschillen in de toekomst? Ja, ik denk Zijn die kantoren nog wel nodig? Ik denk uh, deels wel. Ja, ik denk dat uh, wij uh, de, de, de, de vraag of je je werk goed vanuit een thuissituatie zouden kunnen doen, dat heeft ook heel erg te maken met de functie die je bekleedt, je eigen karakter, de, uh, je, je eigen rol die je bekleedt. Ik vind dat als... Ja, daar zit een heel groot verschil in als je je functie heel... Ja, bijvoorbeeld controllers binnen onze organisatie, business controllers, Ja, die kunnen dat in betere zin, vind ik, dan een recruiter. Want uiteindelijk wil je wel weer... Zitten wij wel als, met Young Capital in een human business. Dus dat gaat er wel om dat je, dat je wel dat persoonlijke contact gaat hebben... om uiteindelijk echt, uh, echt uh, die goede keuze te maken. Dan moet je mensen toch even voorzien. Dan wil je mensen voorzien bewegen... Dat, uh, je, kan, je kan heel veel automatiseren. Ik geloof wel echt dat er uh, nog meer geautomatiseerd kan worden in, in, onze recruitment, uh, in het recruitmentvak. Maar uiteindelijk blijft de kerst op de taart toch wel uh, uh, dat, uh, dat, dat intermenselijke contact. Is er misschien ook al een klein beetje arrogantie van ons gedacht, hè? Ik, zeg, ik noem even ons, maar misschien de bredere maatschappij, ja. dat we denken dat uh, uh, dat permanente thuiswerken of vaak thuiswerken ook maar kan, Dat er zijn natuurlijk ook heel veel beroepen. Die moeten gewoon fysiek, ja, of orderpickers, ja, daarom schoonmaken. Dus we denken ook uh, dat, uh, dat iedereen nu vanuit een thuissituatie aan het werk is. Maar dat is bij far niet, uh, niet het geval. Ik denk dat er heel veel sectoren zijn, je noemt het al, de logistieke sector, maar ook de zorg. Eh, de, de, er zijn zoveel sectoren die gewoon door blijven draaien. Dit, uh, ja, wij, wij zitten in de zakelijke dienstverlening, dan kun je dit soort keuzes maken. Maar er zijn ook heel veel sectoren, daar, daar, daar kan je geen keuze maken. Want dan vindt het werk daadwerkelijk gewoon echt gewoon ...op de ja. plek waar het, uh, waar het proces zich afspeelt. Ja. Ja. We kunnen even filosoferen. Wat denk je dat de functie van een kantoorgebouw gaat zijn? Nou, ik denk eigenlijk spot-on wat Karin net zegt. Ik denk, dat het, uh, ik denk dat de kern wordt een ontmoetingsplek. Um, de behoefte om elkaar te zien en de functie waarbij je elkaar moet gaan zien. Ja. Um, Misschien dus de, minder het uitvoerende werk, wat nu veel op kantoor gebeurt... ...en meer de, ja. o, de, de, de, de intermenselijke factor daarin. Ja, dus voor dat... zover het in jouw sector... ...uitvoerend achter een bureau plaatsvindt. Dat is waar, ja. eh, Want dat, daar, daar zie je inderdaad wel hele grote... Ik vind sowieso dat deze hele situatie sectoren op totaal verschillende manieren raakt. Um, maar terug naar dat, uh, terug naar dat thuiswerken, uh, of, of, of, of op afstand werken. Kijk, wat we nu wel allemaal meekrijgen, en ik denk dat wel dat dat robuust is. Mm -hmm. Als je in deze situatie zit waarbij je thuis moet werken... ...dan ga je ontdekken dat je ook heel goed thuis kan werken. Dat wil zeggen, even in aanmerking nemen, dat die context prettig is. Maar er wordt hard aan gewerkt. En nu is de vraag, als het kantoor weer die ruimte biedt... in hoeverre zijn wij dan bereid, genoodzaakt, vinden we het prettig... om weer terug te gaan naar dat kantoor mm -hmm. voor iets wat we ook thuis kunnen doen? Ja. In onze eigen tijd, eh, met onze eigen middelen... die best wel goed zich zouden... Hè, als het de tijd vordert, wordt dat steeds beter. Um, en dan krijg je toch andere afwegingen. Want waarom als ik uh, naar het kantoor in Young Capital moet en ik woon zelf in Amers Amersfoort en dan moet ik naar Hoofddorp. Waarom zou ik om acht uur in mijn auto stappen? In een file. In een file. Met z'n allen. In Precies. Een Voor ja. een regulier overleg. Wat eigenlijk elke week hetzelfde is. Waarvan als we eerlijk zijn het prima via Zoom kan. Want we kennen elkaar al. Ja. Ja, dan heb ik niet meer zo'n behoefte wellicht. Maar gaan de kantoren, denk je, ook anders uitzien dan? Ah, ja. dan de, de standaardbureaus die we ja. nu kennen. Een paar klanten in dit geval. maar. Ja. Uh, hoe, hoe gaan we, filosofier is mee en filosofier ook thuis even mee. Hoe denk je thuis dat het kantoor eruit gaat, gaat zien? Uh, bes, beschrijf het eens in de chat, maar hoe denk jij dat het gaat zijn? Nou, ik denk, kijk, als, als kantoren primair een ontmoetingsplek worden, dan zal je ook zien dat het qua inrichting ook ontmoetingsplekken worden. En hoe dat... Een soort koffiebarretje stel ik me voor? Nou ja, kijk, wat, ik denk wat, dat we veel kunnen leren van de wereld van ZZP'ers momenteel en freelancers ja. en independents. Want die zitten eigenlijk al jarenlang in deze situatie. En wat is hun favoriete werkplek? Waar zitten zij eigenlijk? Nou ja, die, die zie je heel vaak. Zie je die in die, uh, die barista-cafeetjes zitten of in die bibliotheek. Als ze zich moeten concentreren. Spaces. Coworking ja. spaces. Ja. Je ziet ook dat ze daar heel erg in variëren. Ja. Ze hebben geen zin om altijd maar in datzelfde cafeetje te zitten. Dus je ziet ze heel makkelijk zie je ze verschuiven naar gelang de omstandigheden daarom vragen. Mm -hmm. ja, dus... Uh, en ik denk, dat geldt eigenlijk ook voor organisaties. En veel organisaties waren daar al mee bezig, hè, op die manier. Maar uh, het vaste bureau, op de vaste afdeling... met de vaste faciliteiten door de organisatie bepaald... nou, daar gaat wel discussie over plaatsvinden, denk ik. Um, als, je als, je, als je vanuit het perspectief kijkt van... ik ben een professional en ik wil mijn werk goed kunnen uitvoeren... De, en je ziet dat we nu een enorme impuls geven aan autonomie... Je, mm -hmm. bent, je bent ook daadwerkelijk verantwoordelijk... Voor de invulling van je eigen vak. Dan ga je ook eisen stellen en dingen ontdekken. Uh, bring your own device was al een tijdje. was dat uh, ja. natuurlijk al. Uh, yeah, dat, ja, logisch. de norm geworden. De norm. Ja. Ja. Maar bring your own software. nou, daar gingen vaak bedrijven nog even over. Ja. Ja, maar ik heb nu zoveel ontdekt. Uh, ik heb geen zin meer om in dat. dat ja, ja, Dat software Precies. software Dat is het woord voor het jaar. Ja. Uh, dus, te zijn. dus daar gaat denk ik veel veranderen. Ik ben benieuwd. Wat mensen thuis denken. Eveline, zijn er al ideeën binnengekomen over hoe het kantoor van de toekomst eruit gaat zien? Um, Arthur Scheen die zegt dat het kantoor van Microsoft al jaren slechts een ontmoetingsplek is. Hm, ja. Dus Arthur, ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe dat er dus uitziet in real life. Ja, het is een leuk kantoor op, ja, uh, misschien... bij Schiphol. Maar ja. oh, jij ja, kent het? Soort, uh, ja, ja samenwerken met Space is de Ik de denk dat ik daar tien jaar geleden al een keer uh, ben geweest. Toen vond ik het op dat moment wel heel uh, Ja, prachtig ja. verbouwd ook voor het weer. En uh, ja, je had loketjes ja. en je had geen vaste plek meer. Dat was voor die tijd, tien jaar geleden, vond ik het al heel vernieuwend. Ja. Ja, en dat is dat interessant is hè, want Microsoft heeft zijn eigen lockdown toen georganiseerd. En dat die kantoor, moet je even uitleggen? Nou, dat kantoor moest een ander kantoor worden. Ja. Ja. En er was geen alternatief. Dus ze zijn allemaal, ze zijn verspreid. Iedereen, iedereen, ja. is... iedereen had ineens geen werkplek. Ah, en Dat, dat moest wel. Ja. Ja. <laughs> mandatory maar ja, mandatory, mandatory dat, lockdown. Ja. Maar ik ja. weet ook van mensen die daar werkten, die, die werden dan gevraagd van joh, je mag nog maar één dag. Per week op kantoor zijn. Die tijd, hè? Ja, ja. Nou, de mensen die daar werk zijn, daar ben ik helemaal niet blij mee. Zit ja. ik, uh, ik, ik, ik, ik mis zit dat thuis. sociale aspect. Ja. Ik, vind, ik vind het maar helemaal niks. De mensen worden ook veel productiever. Die ja, <laughs> dus moet je die, die, wat, wat, wat, wat moet ik hiermee? Is het echt dat sociale aspect, dat moeten we ook niet onderschatten, hoor. Dat nee, wordt wel. wel het wordt wel heel functioneel je, ja. je, je, je functie uitvoeren. Ik denk dat mensen, mensen zijn toch wel uh, sociale dieren. Ja, maar de, ja. de vraag is waar dat sociale plaats moet vinden. Ja. He, want daarvoor is het, het kantoor is niet de enige faciliteit voor sociaal contact. En daar denk ik, gaan we veel in veranderen. He, dus dit, dit prachtige gebouw van Young Capital. Ja. Is uh, denk ik over een aantal jaren, een heel, als dit gebouw zo bestaat zoals het nu bestaat, is het een ja. heel open gebouw. Waar ook heel veel andere niet-Young Capital mensen. Uh, aankomen, uh, aankomen, samen commu commuten, uh, ja. uh, hun ja. ding doen en weer weggaan. En dat zie je nu wel gebeuren. Veel, or veel uh, organisaties zeggen hun huurcontracten op. Mm -hmm. Niet zozeer omdat ze alleen maar denken vanuit een mooie kostenbesparing, maar ook de aard van ons kantoor gaat anders worden. Wij moeten gaan nadenken over een andere, betere context voor de situatie na deze fase waar we in zitten. Is er misschien nog een ander idee binnengekomen? Heeft iemand een creatieve... Uitspotting bedacht van, nou ja, zo kan een kantoor in de toekomst eruit zien. Nog niet per se. Wat wel interessant is, vind ik, is dat Nicolette zegt: ik ben het niet helemaal eens met Bart. Er zijn ook heel veel mensen die veel waarde hechten aan een vaste werkplek, ook al is het maar voor enkele dagen per week. Heel goed, we houden van tegenspraak hier. <lacht> um, ja, er zijn natuurlijk ook mensen, die, die, die mensen zijn ook gewoon dieren, dus die willen ja. ook graag hun eigen plek hebben, ja. eigen fotolijstje misschien op het bureau. Wat moeten, we met, moeten die mensen zich maar schikken naar het, uh, het collectief? Of ja. kunnen we daar ook een beetje mensen in faciliteren? Ja, ik denk, ik denk een mix. Ik denk, uh, kijk, het is zeker niet zo dat iedereen nu in een soort van uh, zwerm uitvliegt. En ieder vindt zijn eigen ding. Maar, um, dus ik ben het met Nicolette eens dat er veel mensen zijn die, uh, uh, die inderdaad die vaste werkplek uh, nodig hebben, functioneel. Ja. Um, en die dat ook heel prettig vinden. Dat denk ik ook. Maar tegelijkertijd denk ik dat... Op dit moment constateren heel veel mensen ook dat hun huidige vaste werkplek beperkt is. En dat een reële werkplek waar ze nu zitten, thuis, dat die wel wat beter uitgerust mag gaan worden. En dan zie je op een gegeven moment zie je een verschuiving ontstaan. En niet bij iedereen, daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Maar dan zie je ziet een verschuiving ontstaan. En dan wordt het interessant om in scenario's te gaan denken. Wat nou als mijn medewerkers thuis het beter voor elkaar hebben dan wat ik ze kan bieden met mijn werkplek hier die ik ze aanreik. Ja. Ja, en, en dan ben ik wel benieuwd. Wat, wat, wat ja. zou de rol moeten zijn daarin van organisatie om dat te faciliteren? Wat denk jij, Karen? Nou, wij, wij merken dus dat je, weet je, wij, onze gemiddelde leeftijd is 27 jaar. Wij gaan er allemaal vanuit. Ik, ik ben wat volwassener dan, 38? Nou ja, <laughs> volwassen niet, maar wat ouder. Maar ja, je hebt gewoon een huis, je hebt verschillende kamers. Je, je, je hebt als het, als het kan nog eventjes een aparte kamer waar je een kantoortje hebt ingericht. Dat, maar er zijn ook... Weet je, in de, in de, in de, in de bij, ja, bij eigenlijk... zijn natuurlijk ook heel veel mensen die ja, zitten Ja joh, die zitten, die uh, wonen met meerdere mensen in een huis. Uh, die, uh, ja, die hebben die ruimte helemaal ja. niet. Die zijn de hele dag zitten ze eigenlijk op hun bed. Ja, ja dat is, dan krijg weet je, dat is ook gewoon, nou, ergonomisch Arbo niet goed. Die Arbo niet blij nee, mee helemaal zijn. Helemaal niet, dus uh, die, die, die bezwaren kwamen ook op ons af. Dat mensen zeiden, ja weet je, ik... Ik heb gewoon geen ruimte. Nee, om een ik, goede heb dat, ik in te kan richten. dat niet goed inrichten. Ik wil. Uh, en hier hebben wij het natuurlijk gewoon goed ingericht. Ja. Dat hebben we eigenlijk allemaal gefaciliteerd. Dus wij zeggen, joh, kom alsjeblieft uh, deze kant op. Als wij uh, gewoon hier heel goed. Nou, we hebben het op anderhalve meter ingericht mm -hmm. allemaal. Je ziet het, overal hangt ja. het. En we moeten ons er gewoon goed aan houden. Ja. Maar dan heb ik echt uh, honderd keer liever dat ze hier zijn, dat we ze hier een goede werkplek kunnen bieden. dan dat je dat uh, vanuit huis. Uh, dat, ja, dat je ze eigenlijk dwingt om dat allemaal zelf te organiseren. Ja, ik wil het zo meteen ook hebben over de organisatiestructuur, of die ja. misschien gaat veranderen in de toekomst. Is er misschien nog een vraag van de kijker binnengekomen, Evelien? Jazeker, uh, Wim Snijders, die wil graag weten, um, hoe kijken jullie aan tegen het opleiden van nieuwe medewerkers vanuit mm -hmm. deze thuiswerksituatie? Nou, dat gaan we aan opleidingsexpert, Karin, vragen. Hoe, ja. uh, hoe leid je mensen op op afstand? Ja, dat, is, dat was voor ons ook echt uitzoeken. Weet ja. je, wij, hebben, uh, wij, wij bieden in alles wat we doen opleidingen aan. Dat staat helemaal centraal. Wij werken met externe opleidingspartners. Uh, en wij, uh, en, en, en particuliere hogescholen. Dus wij, wij zitten daar, we zijn er echt de speel in. Je bent ook een, een eigen geaccrediteerde hb opleiding Ja, maar dat doen we dan wel met, ook weer met een partner. En eigenlijk op het moment dat, uh, dat deze situatie ons, nou ik kan wel zeggen, overviel, hebben we eerst echt met elkaar uh, echt wel, uh, heel erg intensief gesproken. Van hoe ziet dit eruit? En we hebben ook even gezegd: we gaan eerst even uitzoeken hoe we dit samen gaan ja. doen. Want onderwijs is zo belangrijk dat, uh, ja, dat als je dat doet, dan moet je het goed doen. Dat ga je niet half doen. En wat merkte je erin wat, wat, wat, wat, wat, wat goede do's en don'ts waren? Want je bent, we zijn nu een paar maanden verder. Dus je hebt ja. vast heb je wat dingen gemerkt van, nou, dit ging wel goed. Dit moeten we toch anders organiseren. Ja, wij, je bent ook heel erg aan het zoeken met, met de vorm. Wat is dan de juiste vorm? Uh, nou, uh, de, welk middel ga je gebruiken? Dat was in eerste ja. instantie de zoektocht. Nou, dan ga je ook zorgen dat, dat je met iedereen in gesprek gaat. Van, yo, heeft, is iedereen op de juiste manier equipped? Ja. Wat heb je de juiste tooling om überhaupt zo, zo iets te volgen? Ja, en ook, ook de leraren, want wij werken dan met een externe club van leraren. Nou, de een ging dit ook beter af dan de andere, hoor. Ik, uh, ja. <laughs> dat ik dacht van, oeh, weet je wel, dat is, dat de kwaliteit van, uh, ja. van, van de les is dan wel heel, is heel erg afhankelijk van... Uh, van de soort uh, ICT-skills van, ja. van die persoon. Dus uh, ja, uh, dat was wel even een uitdaging. Dus je moest niet alleen de, de, de, de leerlingen nee, begeleiden, was... je moest ook de docenten nog eens begeleiden. Ja, je moet wel zorgen dat het, dat het aan blijft sluiten met elkaar en dat, uh, dat, ja. het niet, dat daar niet de kwaliteit mee uh, naar beneden gaat. Ja. Omdat, omdat dan eenmaal uh, ja, de leraar nog in alles wel bepalend is. Ja, je kan heel veel peer-to-peer -peer tra trainingen doen, dus samen leren. Dus je kan wel verschillende vormen wat meer gaan ja. proberen. Maar uiteindelijk is wel echt uh, dat de ja, learning by teaching en daar een leraar echt uh, voorzetten. Ja, dat, dat zit er toch wel als kern ook in. Nou, laten we een leraar in ons midden hebben. Bart, ja. hoe bewaak je die kwaliteit op afstand in kennisoverdrugsvormen? Ja. <laughs> je bent toch nog niet uit? <laughs> nee, ik moet je eerlijk zeggen. Kijk, ik denk, als je het nou hebt over de toekomst van werk en organisaties... Echt, agenda punt nummer 1, leren, leren, leren, leren, continu leren. Ja. Maar ja, dat is een riedeltje, dat roepen we al uh, jaren. jaren. En niemand neemt en, er de tijd voor. En, nou ja, ik denk dat heel Niet veel mensen neemar. er de tijd voor nemen. Maar uh, ik denk dat er een verschil is tussen formeel leren en informeel leren. Formeel leren zijn de opleidingen. Ja. Nou, in de meest uh, uitgebreide vorm kom je in de accreditatieachtige contexten van mm -hmm. de scholen, met de klassieke opleiding, et cetera. Maar met name op het informele leren, ...denk ik dat wij in de afgelopen twee, drie maanden ongelooflijk veel hebben geleerd. Iedereen. Iedereen moest een keer software eigen maken, maar die ze nooit hadden Precies. gebruikt. Precies. Ja. En, en hoe ga je werken? En hoe ga je dat doen? En hoe werkt het? En dat, zijn, dat is micro-leren. En ik denk dat daar, dat, dat, dat daar veel meer uh, aandacht en, en uh, impact uh, uit gaat ontstaan. Maar hoe we dat moeten doen... Hoe we dat moeten faciliteren, wat wel werkt en wat niet werkt, is een groot experiment. Ja, heb en je de... zelf iets gemerkt waarvan je zei, hey, dat, dat, dat had ik niet gedacht dat het van tevoren zo goed zou werken? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik ben heel erg van de interactie in, uh, in de, uh, in, met, mijn, met mijn publiek, zeg maar. ja. of nou studenten zijn of mensen uit het bedrijfsleven. En uh, de, de workshopruimte is daarin natuurlijk fantastisch. En ja. daar hebben heel veel bedrijven ook fors in geïnvesteerd. Van hartstikke goed uitgeruste workshopruimtes. En even het meest basale, de whiteboard, de flip-over, de stiften, de memo'tjes, et En in de afgelopen maanden uh, hebben we moeten leren dat workshops gewoon online ook kunnen. Ja. En wat mij is opgevallen, is dat ik in mijzelf, hè, dus mijn eigen leerervaring, dat ik van, nou ja, je gebruikt dat wel eens en ala. Maar nu het echt serieus wordt, moet ik er ook echt serieus werk van maken. En zie ik dat eigenlijk de digitale workshop faciliteiten beter zijn dan de fysieke workshop faciliteiten. Even los van het sociale component, want nu is je wel degelijk. Ja. Ja. Ja, ja. Maar een whiteboard, maar een heel praktisch voorbeeld. Een whiteboard in een kantoor heeft een afmeting van, nou, laten we voor het gemak zeggen, 1 bij 2 meter. Dan hebben we een, een dagdeel, een workshop. Dan moet ik weg. Dan moet dat helemaal opgeruimd worden. Dan moet ik alles overtikken, bij wijze van spreken. Ja. Hè, of verwerken. Maar een digitaal whiteboard kan je door veel meer mensen ja. laten participeren in die ruimte. Mm -hmm. eh, het is oneindig groot. Ja. Eh, je hoeft niks vast te leggen, want twee dagen later kan je gewoon verder waar je begonnen was. Nou ja, daar zitten enorme voordelen van. Ja. Ja. En dit zijn van die kleine dingetjes. Het lijkt niks. Maar het is heel belangrijk. En in een wereld waarin we steeds meer te maken krijgen met vraagstukken... Die niet zozeer gecompliceerd zijn, hè? Dus, uh, waarvan we weten hoe het precies moet, alleen het is een beetje ingewikkeld, maar die complex zijn, we moeten dingen gaan ontdekken. Mm -hmm. Ja, is, die, is het universum wat, wat zich oprekt met dit soort middelen? Ja. Daar, ben ik, daar ben ik laaiend enthousiast over. Ja. En dat hebben we ook keihard nodig, denk ik. Misschien hebben mensen ook thuis nogal tips hoe je goed digitaal kan samenwerken met die whiteboards. Misschien software tips, misschien middelen, misschien methodes hoe je zo'n vergadering goed kan organiseren. Laat vooral even weten. In de chat, daar help je ook de andere kijkers namelijk weer mee. Um, voordat we nog even gaan over dat organisatievraagstukken, ja. gaat dat veranderen? Ja. Ben ik benieuwd, is er misschien nog een vraag binnengekomen van de kijker thuis? Ja, een hele interessante vraag van Johan. Um, hoe kijken jullie tegen aan de ene kant de war on of for talent? Mm -hmm. we weten, ik weet het eventjes niet. En aan de andere kant het beëindigen van traineeships aan. Want organisaties die zetten nu traineeships stop, he, dus er stromen geen mensen meer in. Maar... Uh, een paar maanden geleden vocht elk bedrijf nog om jong talent. Ja. Johan dat is, dat vraagt, dat wat vinden jullie daarvan? Mooie vraag inderdaad. Dank je wel daarvoor. Uh, uh, mensen inderdaad vochten om de beste mensen. Ja. In één keer is er, nou, niet overal, maar op veel plekken een, een, een totale vacature ja. Ja. Merken jullie misschien ook, wat zijn jouw gedachten daarover? Want ja, de behoefte natuurlijk aan goede jongen... Welwillende medewerkers, die moet er nog steeds zijn. Ja, die, maar die is van alle, van alle tijden. Dus dat, ik denk dat eventjes, iedereen eventjes iets in de vertraging is gaan zitten. We waren natuurlijk allemaal uh, krappe arbeidsmarkt, allemaal we ja. groei, groei, groei. Uh, het kon allemaal niet gek genoeg. En ineens uh, de handrem wordt aangebroken. Ineens. En ik denk dat dat ook wel even goed is. En uh, ik denk dat de, de vraag uh, en de, de behoefte aan jong talent, uh, frisse blikken, uh, nieuwe kennis, die, is, die blijft. En ja. ik denk... Uh, uh, dat het uiteindelijk een, ook aan ons en aan organisaties is om te zorgen dat je dat je, je opgeleide talent uh, goed ja. weet te plaatsen. Dus niet meer nou, de, de, met halve skills of met halve vakkennis uh, uh, de arbeidsmarkt op sturen. Maar zorgen dat ze gedegen opleidingen hebben. Waardoor ze eigenlijk gewoon, wel gewoon direct inzetbaar zijn en ook direct productief zijn uh, op hun uh, werkplek. Ik denk ja. dat, dat, je daar een, dat daar een grote verantwoordelijkheid ligt. En, en, en het verhaal wat, wat, wat gevraagd werd, echt die, die traineeships, dat, dat, dat zijn echt de management traineeships, mm -hmm. zo, zo schat ik zo in, bij grote organisaties. Ja, daar ga je meerdere afdelingen van een organisatie ga je in en ga je meerdere ja, uh, uh, perspectieven krijgen. Uh, ik denk dat dat, dat, dat, blijft, dat blijft ook. Maar ja. ik denk dat we even allemaal een pas op de plaats hebben gemaakt. Maar het is natuurlijk een, ja, voor de continuïteit van organisaties. Is het ja, belangrijk doorstroom, om, om doorstroom Zeker weten, te want de vergrijzing is er niet minder om geworden. Dus uh, dat denken we allemaal. Maar we hebben het over, we hebben het over een tijdbestek van drie maanden. Uh, dit blijft. We hebben nog steeds een omgekeerde piramide. Ja. Dus, uh, maar we moeten weer even allemaal, uh, weer eventjes... Uh, nou, ik denk wat jij net zo goed zei, uh, hoe ik het ook heb ervaren. Er was eerst drama. Toen gingen we allemaal dingen fixen met elkaar... Nou, en nu kom je weer, zit je weer in een situatie dat je kan kiezen, dat je weer kansen gaat creëren. En dan ja, is het ook, uh, vind ik aan ons, om weer uh, eigenlijk dat potentieel ook van jong talent... om daar weer voor te gaan staan en te zorgen dat wij uh, ja, hun de kansen bieden om zichzelf te ontwikkelen. Ja. Bart, we hebben het al jaren. Hebben organisaties dit over zelfsturing of over meer zelfsturing? Over medewerkers meer autonomie geven over de keuzes en beslissingen... en de route waar het bedrijf naartoe gaat? Door die coronacrisis, dat we meer zijn gaan thuiswerken. Denk je dat het uh, uh, een vorm van, uh, van, van, van, van zelfsturing versnelt? Of zijn bedrijven misschien juist hiërarchischer geworden? Omdat je op afstand wat meer duidelijk moet zijn in wat je wil. Ja, dat is een boeiende vraag. Um, kijk, ik denk dat iedereen, doordat we heel veel leren, denk ik dat er veel meer zelfsturing bij mensen op dit moment ontwikkeld wordt. En, uh, en als je dat doorzet, en dan komt die tijd weer. Hè, dus als wij doorgaan in de manier waarop we nu moeten werken, dan zal je zien dat die zelfsturing gaat ook over in zelfovertuiging. En die zelfovertuiging leidt tot meer autonomie, professionele autonomie. Mm -hmm. yeah. En professionele autonomie leidt tot, ik ben degene die zelfstandig keuzes kan maken, omdat ik overtuigd ben dat ik richting kan geven aan de wijze waarop, voor wie, wanneer en waar ik werk. Mm -hmm. En wat ik spannend vind in dit, dit tijdsgefricht. We hebben de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Die hebben nu al jaren zien we dat gaan. Daar is gedacht vanuit hele oude kaders. Mm -hmm. hè, van ja, de, hè, toen het crisis was van ja, bang voor de werkloosheid. Eh, en, en dan gaan ze maar zzp'er worden. Nou, dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Eh, vervolgens, eh, nou de zzp'ers in deze fase ze hebben helemaal geen sociaal vangnet. Ze gaan allemaal weer in vaste dienst. Wat een deel ook daadwerkelijk wel zal gaan doen. Maar wat ik heel spannend vind nu, is dat als wij hierin verder gaan. ...en dit zich gaat ontwikkelen, dan, dan gelijk daarin zie je dat we steeds meer specialisten aan het worden zijn. Onze professie wordt een steeds meer ontwikkelde professie. En dan wordt het interessant wat mensen met die professie gaan doen. En dat vind ik wel interessant ook in de vraag van de war for talent. Daar zit nog steeds een soort van gedachte in dat de organisatie de mens als een asset kan gaan pakken. Als het ware. Mm -hmm. He, je bent bij mij op de, in, de, in loondienst. Ja. Jij bent van mij. Jij bent van mij. En ik ga jou ontwikkelen en smeden en, en boetseren. Binden, boeien, ja. En dan, ja, ja. Ja, binden en boeien. En dan gaan we die ladder op en dan laten we je de hele organisatie zien. En dan ben je klaar voor directie of iets dergelijks uiteindelijk. Ik, ik praat nu Klinkt een beetje vanuit... Uh, ja, ja. Ja, ik het ja, ging wel. ook mee Ja, Ik denk dat er een hele andere variant plaats gaat vinden. Ik denk dat er een uh, plaats gaat vinden. En nogmaals, ze, ze zijn langs elkaar. Maar ik denk dat er een, een variant gaat plaatsvinden. Dat wij als autonome werkers ons steeds bewuster gaan worden dat wij uh, heel goed werk kunnen afleveren op verschillende plekken. En dat niet zozeer de woord voor talent de vraag gaat worden, maar uh, meer de vraag, waar is het talent wat ik op dit moment tijdelijk nodig heb mm -hmm. om samen met andere talenten die complexe uitdagingen aan te kunnen. En, dus er uh, komt meer autonomie bij de medewerker, hoor ik je meer, zeggen. denk ik. Als dit lang genoeg duurt, hè, ja. neem niet weg dat er heel veel mensen moeite hebben om aan te haken. En daar hebben we denk ik wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid ook, met, met elkaar. Dat zullen we wel samen moeten doen. En wat ik mooi vind in deze fase van de crisis, is dat als je ziet hoeveel we moeten leren... en je ziet dat we heel veel samen moeten leren, want we heel veel moeten we samen doen. Ik, het valt mij op dat er heel veel tolerantie is naar elkaar toe... om in verschillende stadia van het leerproces te zitten. Dus kijk, als jij al helemaal weet hoe je moet videoconferenten, et cetera dan zie je dat mensen erin schuiven die dat allemaal nog niet zo doorhebben... en die ongeveer een kwartier van de vergadertijd roepen... ik hoor niks, ik hoor niks. Je ja, ja, ja, ja. Ja. kent allemaal de bingo kaart, hè? de Video video bingo kaart. Ja, en wij zitten, nu zitten we in die tolerantie waarbij we onderkennen... oké, okay, we zitten hier anders in. En ik, ik hoop dat we dat vasthouden, tot op zekere hoogte... om dat erin te houden en elkaar daarin mee te gaan nemen. Dat is niet zo makkelijk te reguleren. Ja. Dat is veel meer van, kunnen we dat met elkaar? Ik denk, als dat doorgaat, zetten... Uh, in combinatie met de autonomie en de bewustwording daarvan uh, en de complexe uitdagingen die organisaties hebben. Dan zal je zien dat zo'n werkgever veel meer een opdrachtgever wordt. Dat de mensen een al dan niet vaste tijdelijke uh, participatie hebben daarin. En dat zie je binnen organisaties, maar dat zie je ook tussen organisaties. En dat zie je eigenlijk ook organisatieloos al uh, ontstaan. Ja. He, dus grote uitdagingen waar we met z'n allen aan moeten gaan werken. Karin, dat is een mooie toekomstvisie. Ja. Uh, um, hoe kijk jij daarnaar? Je hebt allemaal jonge, eager mensen uh, klaarstaan om het bedrijfsleven te, te, te gaan bestieren. Ja. Uh, hoe denk jij, denk je dat ze in de toekomst meer autonomie gaan krijgen? Meer zelfstandigheid, meer zelfstandige beslissingen binnen die bedrijven? Ja, ik denk, ik denk zeker weten. Ik denk dat je, daar zijn we nu al toe gedwongen. Wij... Uh... Uh, wij hebben veel junioren uh, in dienst bij onze opdrachtgevers, ja, die, uh, die, die zijn eigenlijk nog zelfs vanaf huis ingewerkt. Dus ja. dat, is, uh, dat, dat, is, dat is natuurlijk een basis van vertrouwen waar je u tegen zegt. Maar ja, uh, tegelijkertijd hoor ik ook inderdaad Bart zeggen, van, um, uh, je, je moet mensen ook meer meenemen daarin. Je kan misschien niet verwachten dat mensen dat uit zichzelf hebben, en zeker als je junior mensen hebt. Hoe, in hoeverre kan je daarvan verwachten dat ze zo zelfstandig gelijk opereren? Nee, ik denk dat doe je samen. Ik, ik geloof heel erg in dat ja, als organisatie, als, jij, uh, als je daar een bepaalde wendbaarheid in laat zien, uh, dan, dan gaan mensen daarin mee. Dat is een, dat is een bepaalde cultuur die je, die je mm -hmm. schept. En dat, dat is een basis. Uh, weet je, dat is voor mij niet meer dan een driehoek met verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen. En als je dat goed met elkaar weet te organiseren, dan kan je een heel eind komen. ik denk dus niet dat er meer, zeker op afstand, meer hiërarchie nodig is om... De mensen mee nee, te krijgen. Juist om... niet. Nee, ik denk dat we eigenlijk uh, steeds meer uh, de verschuiving zullen gaan, uh, gaan krijgen. Van de soort van dominante organisatiestructuren. Dus echt verticale uh, ja. organisatiestructuren. Je ziet dat die, die, die, die, die veranderingen zal gaan. Dat het meer horizontaal wordt, dat je meer interdisciplinair met elkaar gaat werken. Dat je dat je ziet uh, dat als, als bedrijven dat goed organiseren, dat je uh, dat je ook ja, je medewerkers meer vrijheid ja. en mandaat kan geven om, om snel snelle beslissingen samen ja. te nemen. En ik denk uiteindelijk, als je als bedrijf echt toekomstgericht wil zijn, dan moet je zorgen dat je, dat je, dat je een situatie creëert waar je snel efficiënte beslissingen kan maken. Als jij zo'n... Windbaarheid. Na, ja, als jij zo'n soort agile organisatie, maar als jij zo'n logge machine blijft, uh, echt een echte machine waarbij je van bovenaf elke keer of van onderaf beslissingen naar boven, bent, uh... naar beneden, ja dan ga je zoveel missen. Dan ben je elke keer net te laat. En, uh, en ik denk dus het, het, gaat, het zit hem niet in de grootheid van de organisatie of hoe slim je bent, maar meer hoe, hoe, hoe, hoe je bent georganiseerd met elkaar. Dus het zullen ook, hoe ik me voorstel, iets meer van die levende orgasme, or, organismes gaan worden, dat, je, dat het allemaal met elkaar gaat communiceren en niet zo top-down. En dat en, is het mooie, ja. denk ik, in deze crisis. Um, om dit voor elkaar te krijgen, waren er heel veel belemmerende argumenten waarom het niet kon. Kwaliteit, uh, verantwoordelijkheid, allemaal van dat soort dagen. Je, je voelt niet aan je diploma's, bij wijze van spreken. En wat je nu ziet. Stukje in je sociale controle. Sociale controle. En wat je nu ziet, is dat door de omstandigheden konden we daar geen beroep meer op doen. Ja. En nu blijkt het eigenlijk best wel mogelijk te zijn. En, en een van de boeiende dingen die mij echt fascineert, waar gaat dit naartoe? Is als we nou weer zometeen normaal gaan doen, gaan we dan normaal terug naar dat oude en die ja. belemmeringen? Of nemen wij alle ervaringen mee en zeggen van, het was inderdaad onzin. Die, die manager voor controle was inderdaad niet nodig. Al die spreadsheets die je allemaal moest invullen om te verantwoorden dat jij goed bezig was, dat had toch niet zo heel veel effect. Oké, okay, dat doen we niet meer. Vertrouwen, meer vertrouwen. Ver, ja, vertrouwen inderdaad, en, uh, maar tegelijkertijd ook... Maar ook een duidelijk kader scheppen, ik denk dat dat heeft iedereen wel nodig, want ja. het kan allemaal... Uh, wij merken heel erg met onze doelgroep, er is echt behoefte aan een duidelijk kader. Precies, je kan dus niet mensen helemaal vrij laten. Nee, nee, dat nee, je, dat, dat Het is van, van, van jongens, dit is onze missie, uh, nee. doe maar doe, dat... werken maar aan, nee. Nee, dat, <laughs> wij horen vooral dat dan mensen dan zeggen dat ik wil wel een bepaald, ik wil wel even snappen waar ik me... Ik, ik, wil, ik wil me wel vrij mogen bewegen en mijn eigen beslissingen wil ik, uh, wil ik nemen, maar ik wil dat wel in een bepaald kader doen, want dan, dan, uh, ja, dan ben ik minder zoekende. Ja. ja, klinkt ook wel een beetje als willen eten van twee walletjes. Dus ik wil en die hele die, die vrijheid, ja. maar ik wil ook dat je me wel vertelt ja. <laughs> hoe ja. ik die vrijheid moet inzetten. Ja, ik denk het wel, dat je wel het wat neerzet en het hoe mogen ze dan echt wel zelf ervaren. Maar het wat vind ik wel dat je dat als, als organisatie wel uh, grotendeels moet neerzetten. Ja, Zie je, je dat nog een verschil ja. in? Want je, je, je geeft les op de hogeschool, de, de, de UvA, uh, je werkt ook met professionals samen. Is er nog een generatieverschil. Ben ik benieuwd. Nou, ja, de, Natuurlijk is er een generatieverschil, want oudere generaties hebben hun verleden die nieuwe generaties niet hebben. En nieuwe generaties hebben nog een onbeschreven toekomst die Precies, je hebt veel langer is. Dus ja, Daar zijn wel verschillen. Uh, als je het gaat hebben over generaties, dan krijg je ook heel vaak meteen dat mensen zichzelf er niet in herkennen. Maar kijk, elke generatie heeft bepaalde waarden en een context waar die gepokt en gemazeld door is geworden, omdat dat nou eenmaal het startpunt ja. was. Um, kijk, ik ben zelf groot geworden in de jaren tachtig uh, uh, qua schoolopleiding. En uh, ik, ben, ik ben bijna vijftig. En een van de dingen die heel belangrijk was bij ons, was zelfontplooiing tussen haakjes en profilering. Um, uh, boekjes als uh, Hoe word ik een rat? Dat waren boekjes die waren goed gelezen. Want dat was, <laughs> ja, je moest een beetje een rat niet, zijn om, ja. om, om, om hoog te komen. Een beetje ellebogenwerk. Een beetje ellebogenwerk. Wat daar expliciet niet in zat, was samenwerken. Ja. Dat zat gewoon niet in het educatieve systeem. Ik moest persoonlijk presteren. Jij moest presteren? Ik moest presteren. Toen kwam het leerhuis op de middelbare school. Ik denk dat jij dat nog had meegemaakt. Ja, dat zou best goed zijn. graven? Ja, ja heel, heel even evengraven. Ja, project, projectmatig werken, ja. dat is ja, ja, heel ja, ja Klopt, maar dat was meer op mijn hbo. Dat wordt heel belangrijk. Je moet samen gaan werken, et cetera. En wat je nu ziet is, we gaan nu een nieuwe generatie krijgen. Die hebben ondernemerschap erbij gekregen. Ja. Mm -hmm. Oh my god. En dat komt allemaal bij elkaar. Hè? Dus we hebben, nu heb je dus een nieuwe generatie die komt met mijn zelfontplooiing, met jouw projectmatig werken en ondernemerschap als basisgereedschap. Ja. En als je hem dan koppelt aan oud klassiek bestuurlijk denken, de hiërarchie, dat account, accountability structuren, command and control, dat clasht enorm. Dat werkt niet. En dat is ook denk ik waar, uh, waar nu de uitdaging in ligt, ook in deze tijden. De omgeving is turbulent geworden. Oude principes waren heel erg goed in de tijd waarin ze tot bloei kwamen. Maar we zitten nu wel in een fase van nieuwe principes. En dat ontdekken met elkaar en ook ruimte geven om te mogen ontdekken, dat wordt heel belangrijk. En ja, dan gaan er dingen mis, maar dat is niet zo heel erg. Want dat is leren. Ja. Vallen opstaan. Ik ben benieuwd. Vragen van jou, de kijker. Eveline, heb je iets moois voor ons? Zeker. Er is heel veel moois binnengekomen. Um, Johan vraagt zich af of wat er net verteld is, voornamelijk door Bart, of dat zou pleiten voor meer PBL-onderwijs, waarmee hij bedoelt problem-based learning, in plaats van examinering op basis van kennis, zoals nu nog veel gebeurt. Ah, het is goed dat je het even uitlegt inderdaad, waar ja. de afkorting voor staat. Bart. Ja, ja. Mooi. <laughs> ik kan er heel kort over zijn ja. wat, wat, wat in het schoolsysteem nog veel meer plek mag gaan krijgen... en het gaat wel de goede kant op. Hè? In het schoolsysteem bedoel ik eigenlijk alle formele educatie. Op mm -hmm. wat voor niveau ook. Uh, maar we komen in een samenleving die heel complex is... Uh, waar alles met elkaar samenhangt. En dat is, dat is hartstikke boeiend. Maar uh, kennis is overal voorradig. Je moet natuurlijk een basiszet aan kennis hebben. Maar in samenwerking kijken wat wel en wat niet werkt... en daarin uh, dingen leren is veel en veel belangrijker dan het aftoetsen van kennis die morgen verouderd is. Ja, echt praktijk leren ook. Echt pra dat Ja, praktijk leren, ja. ontdekken, experimenteren, ja. variëren en daarin ook je eigen pad proberen te, uit te kristalliseren. Maar dan ben ik ben toch benieuwd hoe je dat in de praktijk doet op afstand. Want je, ik zie je volmondig knikken. ja knikken, nou maar ja, hoe doe je dat in de praktijk als je inderdaad misschien nog wel op je studentenkamer achter je laptop zit? Dat is best lastig Ja, ik zit, me. en ik zit uh, meteen aan onze HBO-opleiding uh, ja. uh, te denken. In die hoek zit ik meer uh, te denken: ja, wij, wij, wij, wij, hebben, wij hebben eigenlijk een, een opleiding in, uh, uh, samen met een, uh, een particuliere opleider ingericht. Dat is vier dagen werken, één dag leren. Mm -hmm. Dus uh, ja, heel veel in de praktijk. Gewoon uh, toepassen, je maar kennis toepassen. Nou, nee, uh, echt ja. Bij, ja, bij, bij de opdrachtgever gewoon, uh, gewoon je, je kennis toepassen. En dat, ka dat kan. Ja. ja. Dus dat, dat, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit of dat dan op kantoor gebeurt of thuis? Ja, ik denk dat, dat uh, thuis is moeizamer is, denk ik, dan, uh, dan op kantoor, want het is wel fijn om... Uh, om ik maar bedoel... Je mist natuurlijk heel veel kaders van zo'n organisatie. Als je, als je het nog niet kent vanuit misschien die traditionele kantooromgeving, ja. kan je me voorstellen. Ja, onze, dat zijn de, de, de hbo-opleidingen bieden wij aan, aan onze studenten. Die zitten dus ook echt daadwerkelijk op hun, niet hier in ja. huis. Ze doen hier niet in werkzaamheden, maar ik bedoel bij onze opdrachtgevers. Ja, dus ze gaan inderdaad gewoon aan de slag. En uh, ja, bij voorkeur, natuurlijk, wel echt bij onze opdrachtgever. Want dat is soms ook gewoon, maar ook echt het doen. En ja, je kan het wel op, op afstand doen. Maar dat vraagt wel een bepaalde aansturing van, uh, van je coach of je leraar. Ja. Uh, en daar uh, zie je dan ook weer allemaal verschillende toolings voor ontstaan. Dat je dat samen kan, uh, uh, kan doen. En dat, die wel, dat, dat de leraar, hij of zij, goed meekijkt wat je aan het doen bent als jij iets moet programmeren. Ja, dan moet je wel even goed gaan kijken hoe dat gaat. Eh, maar daar, daar worden ook allemaal weer vormen voor bedacht. Dus het, het kan wel. Ja. Mooi. Even is misschien nog een andere vraag binnengekomen. Ja. Wat voor nieuwe beroepen gaan er ontstaan door de anderhalve meter samenleving? Nou, wat voor nieuwe beroepen is ook een leuke Bart. Ik vind de vraag is heel boeiend. Want er wordt uitgegaan van beroepen. En laten we dat dus weglaten. Dat zijn geen beroepen meer. De vraag is, wat, welke uitdagingen gaan er komen en hoeveel, hoe kan ik daaraan bijdragen? En als we dan gaan denken vanuit beroepen, dan baken we eigenlijk beginnen we al af te bakenen. Dan krijgen we een soort nieuw functieprofiel, alsof dat het zou zijn. Wat het aardige is, is dat steeds meer werk samenwerk is. En dat betekent dat wij met elkaar dingetjes gaan doen. En dan kan je hem eigenlijk iets kleiner formuleren. Welke nieuwe taken komen er, welke nieuwe competenties mm -hmm. worden heel erg belangrijk? En dan heb je kennis nodig en ervaring voor de omstandigheid waar je dan in zit, die je snel kan verkrijgen. Snel kan Ik verbaas mij hoe snel mensen iets kunnen leren, iets wat ze nog niet kennen. En dan kom je er wel. Dus beroepen, de term beroepen, dat, dat, ja, dat, dat is eigenlijk ook iets van, van vroeger. Misschien gaan kunnen we kunnen omdraaien. Uh, uh, functies, de de ja. functies, maar ook de vaardigheden. Ja. Ja. Wat, wat voor va en dan even niet alleen in de anderhalve meter samenleving, maar ook in de toekomst. Wat zijn nou vaardigheden die de, de medewerker van de toekomst echt nodig gaat hebben? Ja, nou, we hebben natuurlijk voor de hele coronacrisis uh, al over 21st century skills. Dat was al heel erg in opkomst. Ja. En ik mm -hmm. denk dat dat nu, dat is dat, daar, daar, daar, daar zitten we al. Ik denk analytisch vermogen, dat je veel meer kan analyseren. We, we krijgen een bak aan data op ons af. Mm -hmm. En dat moet je maar wel allemaal goed kan, kunnen analyseren. En niet per se meer het vergaren van data. Maar veel meer het analyseren van datapunten. En wat betekent dat dan? Mm -hmm. uh, maar ook nou, precies wat jij zegt, samenwerken, kritisch denken, Kritikken. creatief denken, ja. ondernemerschap. Uh, empathisch vermogen, ook ja, heel, heel belangrijk. belangrijk. Uh, dat gaan ook... ons mis natuurlijk, hè? Mensen die heel kritisch zijn en niet empathisch zijn. Ja, dat wordt, wordt een beetje dat lastig. Kan, kan vervelend ja, moet ja. mee samen te Ik werken. moet eerlijk zeggen, ik, vind, ik ben er eigenlijk heel positief over hoor. Als ik zie hoe zich dat aan het ontwikkelen is, mm -hmm. zie ik dat we wij, dat wij heel goed in staat zijn om empathisch kritisch bepaalde uh, dingen te adresseren. En Um, dus in die zin, weet je, het heeft allemaal wat tijd nodig, mm -hmm. maar we komen er wel. Als je kijkt naar de medische disciplines en je, hoe, je, hoe artsen leren, hoe ze de mens moeten aanspreken, ten opzichte van het beeld van pakweg 20, 30 jaar geleden, waarin het de autoriteit is die jou aansprak in de medische teksten en, en dergelijke, ja. dus, daar zie je een totaal verschil ontstaan. Ja, en vroeger werd ook altijd gezegd hè, dat, dat, dat jongeren moesten in één keer collectief leren programmeren. Ja. Is zo'n skill nog van belang? Of is dat inmiddels weer een beetje een achterhaald concept, denk je? De, kijk, de, de vraag, de, de, wat daar nog achter zit is, je moet leren bouwen. Dat moet je kunnen. Ja. En het kijk, um... ja, machine learning programmeert zichzelf. Ja. En daar gaan we wel naartoe. Een heleboel dingen hoef ik niet meer te doen. Ik bedoel, ik heb ooit, vroeger heb ik ook kobol mogen krassen uh, in, in, in, in, in, in een vaag tijdperk. kan je nu heel veel geld voor krijgen als je dat nog maar, kan. Maar, maar het is niet, weet je, ook dat soort talen evolueren. Uh, je moet heel goed zijn in je Duits als je handel wilt bedrijven. Ja, maar ja, als ik kijk ondertussen naar hoe Google translate en Word benen, uh, Hoe die gewoon mondeling mijn, mijn teksten al aan het spuien zijn. Hoe mijn kinderen op de camping met de smartphone in de hand, met Spaanstalige yogis eh, lopen te converseren. Het kan allemaal. Ja. Dus, dus heel, en dat bedoel ik ook. Met, we evolueren heel erg snel. Um, maar daar zitten, daaronder zitten bepaalde dingen die heel essentieel worden. Uh, je zit nog net het analyseren, maar ja. misschien nog veel beter. Veel, veel belangrijker wordt sensemaking. Hm. synthese. Zien we de samenhang tussen al het geanalyseerd? Ja. Want analyseren is ook dit. Ja, heel klein. Ja, kan je, kan je verbanden, verbanden kunnen verbanden leggen. leggen. Ja. Maar ook ja. mediawijsheid vind ik dan ook ja. heel leuk. Dat natuurlijk ook, we, we, we zitten in, we, we zijn elke dag allemaal met allemaal verschillende media, met alle kanalen ja. bezig. En hoe gaan we daar gewoon ethisch mee om? Hoe, hoe doe je dat? Hoe doe je dat met privacy? Dat, ja. dat zijn ook allemaal dingen die we nu echt goed, uh, ja. goed aan het leren zijn. Ja, IBM heeft gisteren, of eergisteren, bekendgemaakt dat ze gaan stoppen met facial recognition. Dus oh, wow. ze zeggen, we doen daar niks meer mee. Oh, ja. we, we, zijn bang voor de, de ethische ja, vragen. Ja, er daar steeds meer kijken. vragen. vragen. Te worden ja. maar IBM is ook degene die de toetsaanslagen uh, kon meten van hun medewerker. Oh ja. <laughs> He, dus, uh, is, uh, nou ja, snijdt is... aan twee kanten. Mm, hoor ja, ik hier. nou ja, nou, kijk, de vraag, de vraag is: het, er kan heel veel, maar de vraag is uiteindelijk hoe kristalliseert het zich uit? He, en dat vind ik ook zelf het interessante. In de Toekomstdenken: van het is heel goed om niet, niet zozeer te voorspellen. Kijk, ook wat ik zeg, dat denk ik. Maar als je mij dan nou vraagt, hoe overtuigd ben ik ervan? Nou, van een heleboel dingen meer of minder overtuigd, dat hangt van hoe het zich gaat ontvouwen. Ja. En willen we daar het beste van maken, dan zullen we dat samen moeten doen. Dan zullen we moeten experimenteren. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen die dit aanhoren denken, mijn hemel, waar moet ik beginnen? Maar, maar in de basis is het heel simpel. Doen. Continu blijven leren, ja. continu doen wat werkt wel, wat werkt niet. Ja. En daar zelf ook het voortouw in nemen, denk ik. Ja, en ook als organisatie vind ik dat je een cultuur moet scheppen... Ja. Gewoon, uh, waar leren gewoon de norm is. Dat, ja. is uh, dat is het allermooiste wat je kan hebben. Dat iedereen moet... Iedereen moet uh, als organisatie moet je mensen... Weet je, uiteindelijk moet jij de cultuur scheppen. Dat je, dat je elke keer ontwikkeling blijft aanwakkeren. Dat je mensen stimuleert om zichzelf te ontwikkelen. Dat je scholing aanbiedt. En dat je ook mensen stimuleert om en, en initiatief te nemen. En hoe kan je dat goed doen? Want er zijn natuurlijk veel bedrijven die, die, die zeggen... je hebt per week een uurtje of, uh, of vier... Ja. Om aan je uh, ontwikkeling te werken, dan gaan mensen toch maar de mailbox vaak wegtikken. Ja. Wat zijn nou handvaten die mensen kunnen gebruiken om dat ook echt daadwerkelijk te implementeren? Ja, ik denk dat je dat wel als organisatie moet faciliteren. Ik denk dat je dat soms op gezette tijden moet gaan doen. Mm -hmm. uh, ik merk ook dat uh, wij met onze. Uh, uh, nou, eigenlijk al alle mensen die in het werkveld uh, lopen. Je, je, soms organiseren we echt soort van klassikale webinars. Dat we samen zijn. Dat we, dat we daar uh, soort van nou, best wel wat uh, training geven. Mm -hmm. En we hebben ook bijvoorbeeld platforms die we, die we, die we openstellen. Waar ze zelf uh, hun trainingen mogen, mogen vandaan mogen halen. En je merkt gewoon... Dat dat, dat dat gebruik eigenlijk veel kleiner is. Dus soms moet je het wel echt organiseren als organisatie. Want als je het allemaal wel echt de verantwoordelijkheid... alleen bij de medewerker neerlegt, dan komt het wel heel erg aan... op de intrinsieke motivatie van de medewerker of hij wil leren. En dan, ja, dan, dan moet het altijd nog maar net uitkomen. En dan zijn er altijd alweer andere prioriteiten die voorgaan. Dus je moet het soms ook als organisatie, vind ik, prioriseren. Vragen van kijkers, we hebben nog vier minuten, pak een beet. Dus ik uh, ben benieuwd waar jullie nog uh, mee zitten. Een mooie vraag die nog aansluit op het boekje over de ratten. Ja, um, hoe word ik een rat? Nou, Waar kan ik volgens mij het komen? Waar is dat ik het in de kopen? organisatie van, uh, van Wubbel wel gelukt. want Hij vraagt, hoe zorg je dat de ratten in de top van de organisatie... samenwerking, projectmatig werken en ondernemerschap ook echt gaan waarderen... en omarmen, zodat die verandering plaats kan vinden? Ja, de, de, de top van de organisatie wordt niet altijd even gewaardeerd. Proef ik uit de vraagstelling. Uh, hoe kan je er zorgen, als je in de organisatie zit, dat de top hier ook in mee wil? Hoe kan je ze de goede kant op nudgen? Ja. Nou, als je veel tijd hebt, veel geduld uh, en daar een forse inspanning voor leveren, dan krijg je dit voor elkaar. Of je het moet willen is een tweede. Nou, kijk, Eigenlijk gebeurt er iets anders, denk ik. Ik denk dat organisaties die het niet doen, die zien dat, dat, uh, dat ze leeglopen. Ja. En, uh, en dat zie je momenteel ook. Kijk. Uh, ...dan kom je op de boeiende vraag... ...wat is een organisatie? En een organisatie is niks anders dan een huls. En de vraag is... ...voel je je prettig in die huls? En, of voel je je gevangen in de huls? Of voel jij dat die, dat die huls de enige huls is... ...waar jij een plekje hebt... ...omdat je bang bent voor wat daar buiten plaatsvindt? En da daar is een verschuiving gaande. We zien gewoon te veel. We zien wat de alternatieven zijn. Dus we worden ons steeds bewuster... ...dat als ik in de, als ik in de rattenkooi zit... ...dan... Dan begint op een gegeven moment bij mij het bewustwording wel te knagen, maar even in hetzelfde terminologie te blijven, dat ik daar weg moet. En dat zie je mensen ook doen. En dat is niet voor niks, en dat herkent denk ik iedereen wel die in dit soort context heeft gezegd, de beste mensen gaan als eerst. Precies, en, en, en, daarmee en, dan, eer, en dan is het, het einde snel zoek natuurlijk. Ja, en, en bedrijven die een slechte cultuur hebben, waar het niet meer past bij deze tijd, waar zekerheid op een verkeerde manier wordt ingevuld... Ja, waar geen guncultuur is, waar je niet elkaar de credits geeft, wat, wat bij een jongere generatie veel normaler is dan in mijn generatie. Mm -hmm. Als ik het toch even in de generatieterm moet spreken. Ja, dan zit je ernaast en heb je een probleem. De zelfredzaamheid wordt beter. De netwerken zijn veel duurzamer. En wat je, wat je op die arbeidsmarkt ziet ontwikkelen is dat de organisatie veel meer ja, de huls van een, een specifiek type opdrachten aan het worden is, dan dat het... De brand met zijn cultuur is die allesomvattend, bindend en directief kan zijn. Dat, dat, dat is een moeilijk verhaal aan het worden. Hoe, hoe merk jij dat in de praktijk, Karen? Want je hebt eigenlijk, grappig genoeg, Icen in zijn heel veel bedrijven. Want ja. jullie trainees en, en studenten zitten overal en nergens. Uh, hoe, hoe denk jij dat dit, uh, dat dit vraagstuk... Ik ben het wel heel erg met Bart eens. Ik denk dat de dat uh, uh, employer branding, zoals hij vroeger was, dat je als bedrijf zijnde met jouw naam op de gevel, dat uh, nou, dan moest je nog net je deuren niet, uh, niet dicht doen, want anders kwamen ze met bosjes binnen. Nou, met dat soort partijen praten wij. Dat zij zeggen van joh, weet je, uh, de, ons, uh, weet je on, onze naam spreekt niet meer voor ons. Sterker nog, spreekt tegen ja. ons. Uh, er wordt woor, veel meer. Uh, ja, mensen beginnen steeds meer uh, zelf een mening te vormen over wat dat bedrijf doet. En Wat, wat een ook mondiger in misschien van zo'n bedrijf is? Ja. We, weet je, is, Wat is de zingeving hiervan? Ja. En uh, ja, dan met dat soort partijen praten we ook, dus dat, dat, is, ja, dat is echt wel heel hard aan het verschuiven. We ja. hebben nog uh, de laatste minuten ingegaan, dus ik wil uh, toe naar uh, de slotvragen eigenlijk. We um, beginnen bij jou, Karin. Uh, je, je werkt al 15 jaar voor Young Capital. Even een blik in de toekomst. We zijn ja. 15 jaar verder. Ja, Oe, jeetje. <laughs> hoe denk je dat de organisatie is veranderd? Wat, hoe, hoe denk je dat het ervoor staat? En dat moet 30 seconden. Dus ja, ik, ik denk echt gewoon horizontale organisaties. En uh, heel veel mensen die samenwerken met elkaar. En, uh, en dat op een hele respectvolle manier. En, en dat je dus heel veel, dat het gaat om ondernemerschap, empathisch vermogen, creativiteit. Dat dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat naar boven gaat komen. Samen complexe ja, hoor, problemen samen, oplossen. Samen oplossen uh, en niet jij. En dus jij, wel fysiek bij elkaar nog steeds? Deels. Ik denk dat we ons wel meer gaan verspreiden. Oké. Okay. Ja, de, de human weer... factor blijft uh, doorslaggevend. Ja, Pop, we laten, uh, sorry Bart, we gaan uh, uh, jou maar even toespitsen op het onderwijskant, want je geeft veel les. Hoe denk jij dat dat gaat veranderen? Hoe zie jij dat over 15 jaar voor je? Als je, als je me dit vraagt, is mijn antwoord geen flauw idee. Okay. Wat ik voorspel... Wat een verhelderend uh, antwoord van de futurist. <laughs> Meestal uh, hebben ze altijd overal een antwoord op een ja, maar je Ja, maar soms kan je maar beter realistisch zijn. Ik, ik, kan wel, ik heb wel een, een, een gewenste toekomst. Maar op die termijn over 15 jaar voorspellen, zinloos. Sta jij in virtual reality voor de klas misschien? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat virtual reality een onderdeel is van mijn klas. Dat denk ik wel. Maar ik, ik vraag me af of mijn klas nog een klas is. Kijk, wat je, je ziet wel, en dan maak ik hem iets korter als je het goed vindt. Ja. Um, je ziet wel nu al trendensen, zoals ik dat dan noem, mm -hmm. uh, die, uh, die, ja, die meer aandacht gaan krijgen. En dat, een van die trendensen is... Leer waar je lol in hebt om te leren. Ga uh, in het leren je eigen portfolio opbouwen, zodat jij zometeen ergens op een arbeidsmarkt komt... ...of een stap gaat maken als je al in de arbeidsmarkt zit, maar je bedenkt, daar kan ik mee verder. En doe dat continu. En dan is het allerbelangrijkste, heb lol in leren. En ik denk dat het heel goed is voor, of je nou vanuit het onderwijs dat doet... ...of vanuit werkgeversperspectief of, of vanuit wat voor perspectief dan ook... Maar denk goed na, hoe leuk maak jij leren. Is het niet leuk? Wat doe je dan met iemand? En diploma's halen, examens vragen, het heeft allemaal een doel. Maar op het moment dat bij mensen de stress uitbreekt, dan klopt daar iets niet. Terwijl als mensen in hun passie en hun kracht komen te zitten en hun zelfovertuiging en zo gaan leren, denk ik, maakt een wereld van verschil. Ik wil je hartelijk danken, jullie beiden trouwens, voor je tijd ja. Vandaag en je inzichten over uh, het, de organisatie en de medewerker van de toekomst. En jij ja, ontzettend bedankt voor het kijken naar een nieuw webinar van Young Capital in samenwerking met M.T. Sprout. Uh, over twee weken hebben we alweer de laatste in de serie. Dan is uh, medeoprichter van Young Capital uh, Bram aanwezig met, uh, met de neurowetenschapper. En dan praten we over het uh, succes van organisaties in de toekomst. Dus als je dat leuk vindt, schrijf je in voor dat webinar. Uh, voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende aflevering.